Denk je dat het zomer wordt? Ja. Oké, okay. en wat gaan we nu doen? Gaan we naar de speeltuin? Papa, Mama, Brian en Berber. Dit is de liefste familie van Nederland. De familie Romein. Ik de Op de stoep blijven, hè? Kom eens, je wilde hier overrennen, maar hier kunnen auto's komen. Oh, stop, wachten. Geen auto's. Nee, we kunnen. Ik wil je wil daar, maar daar gaan Ja, daar gaan we die kant op. Uh, daar willen wij, hè? Ja, daar gaan we daarheen. Ben je daar vaker geweest? Maar wat is dat daar? Oh, daar? Ja, die weet ik niet. Die kent papa helemaal niet. Laat hem maar eens zien, Berber. Je ziet er moe uit, meisje. Ik ben nu blij. Ben je nu blij, oké. Okay. Laten we zien hoe jij dat doet, Brian. Ik denk rechts, ik zie een brug. In de verte. Nou, hoe gaan we dat oplossen? Jij hebt laars aan, Berber. Heel goed. Nou, laat zien. Oh. Dus niet deze speeltuin. Nou, we zijn ook bijna bij de, bij de speeltuin. Kom maar, we zijn er bijna. Gad. hier is de speeltuin aan het einde van de weg. Oh, een boot ja, Nee. Daar nee, Ja, een eend. Daar zo. Een eend! Hallo. Goedemorgen morgen eend. Heb je een nice zin, Berber? Ja. Ja, gaan we naar de speeltuin? Ja! Yay! Wat? Mooi hè? Brian wachten, kom aan deze kant op, Wie wilt tot daar bij de speeltuin, Ik wil deze. je wilt deze, oké okay, gaan we erop, Dan gaan we over de brug Nou, hier zo, hier zo de langs. Nee, hier hoeven niet te zijn. Wanneer ja? Ga maar. Geef ketchup aan papa. Ik ga hem vasthouden. In mijn zakje gaat hij. Zo. In mijn zak. Zie je dat? Ketje is warm, Berber. Ketje is warm. Goed opletten. Oh jee. Dat was niet zo erg. Hij is niet nat. Nou. één, Tweeën. Nee. Nu Berber. Eén, tweeën. Een nou dat mag. Ik denk het, nee, het hier. Mag spelen. Een keer nog. En dan gaan we naar huis. Wil je morgen schat zoeken? Maar morgen ga je naar school. Hé, hey, op de stenen blijven hè. Kom hier Brian. We gaan morgen schat zoeken dan als je uit school komt, ja? Dan gaan we samen. Jij bent moe? Wat zei jij toen? Berber is moe hè? Nee. Ketje! Ketje is moe. Klik hem vast houden? Maar, missie geslaagd. Moeie Brian, moeie Berber. Allebei zijn ze moe. Kunnen ze lekker een filmpje kijken? hè? Die heb ik in mijn zak. Ik heb Ketje, die zat lekker in zijn holletje. Ga maar links eromheen. Ja. We gaan allemaal hier. Zijn we bijna thuis? Jij ook zitten. Ik heb twee zittende kinderen. Staas op. Staas netjes op. Hé! Hey. We zijn er bijna, kom. Wij gaan naar huis op, Brian. Wij zijn er bijna. Nee, de deur doen we niet dicht. Wil je via de tunnel? Ga dan maar hier links. Ja. Kom maar Berber, we gaan hierheen. Nog. Hij wil het gewoon niet zeggen. Tot de volgende keer zeg je dan. Tot Nou, morgen gaat wel heel snel, maar tot de volgende keer. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de Ruisse familie van Nederland. De familie Romein. Zit je toch nog in de vlog?